Hi, ik ben Nina van Voice en in deze video toon ik je hoe je een belgroep kan instellen. Met een belgroep laat je meerdere toestellen gelijktijdig rinkelen bij een inkomende oproep. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Om een belgroep toe te voegen aan je online telefooncentrale ga je eerst naar beheer en daarna naar belgroep. Klik op toevoegen om een belgroep aan te maken. Bij intern nummer kies je best een van de suggesties. Zo voorkom je dat je een intern nummer dubbel gebruikt op de telefooncentrale. Bij beschrijving vul je een beschrijving in die past bij de belgroep, bijvoorbeeld teamverkoop. Onder belmethode kies je voor allemaal of willekeurig. Kies je voor Allemaal, dan zullen alle toestellen en eindbestemmingen binnen de balgroep gelijktijdig rinkelen. Kies je voor Willekeurig, dan zal per inkomende oproep een willekeurig toestel uit de balgroep rinkelen. Ik kies voor Allemaal. Heb je op je telefoontoestel zelf een doorschakeling ingesteld, bijvoorbeeld een doorschakeling naar je gsm-nummer, dan kan je ervoor kiezen dat ons systeem deze ofwel negeert ofwel hiermee rekening mee houdt. Dit doe je door het vinkje bij negeerdoorschakelingen doorschakelingen aan- of uit te vinken. Gespreksbevestiging is uitsluitend van toepassing wanneer je mobiele nummers als eindbestemming toevoegt aan de belgroep. Met gespreksbevestiging voorkom je dat inkomende oproepen op de privé voicemail komen van je gsm-toestel. De beller komt zo op de zakelijke voicemail of melding ingesteld in Freedom. Bij een mobiele doorschakeling krijg je bij een interne oproep de melding dat je het gesprek moet aannemen. Deze melding kan je personaliseren onder aangepast. Onder bestemmingen kies je wat er opgenomen moet worden in de belgroep. Dit kunnen zowel één of meerdere toestellen zijn, mobiele of externe telefoonnummers, als ook gebruikers. Maak een keuze en klik op opslaan. Je hebt nu een belgroep aangemaakt. Deze dien je nog te koppelen aan je belplan. Ga hiervoor naar Belplan en selecteer je telefoonnummer. Zoals je ziet staat nu het toestel van Guido als bestemming in het belplan. Je kan de belgroep op twee manieren toevoegen aan je belplan. De eerste manier is om een extra stap te maken en daarbij de belgroep te selecteren. Kies in het eerste menu voor Belgroep en in het tweede menu de passende groep. Klik op de groene knop om op te slaan. Wanneer er nu gebeld wordt, dan rinkelt eerst het toestel van Guido. Kan Guido niet opnemen of is hij in gesprek, dan rinkelen de bestemmingen in de belgroep. Neemt hier niemand op, dan komt de bel eruit op de voicemail. Wens je dat het toestel van Guido niet als eerste rinkelt, dan kan je deze stap ook gewoon verwijderen. Nu komt de oproep meteen binnen bij de belgroep. Klik op opslaan om je belplan te bewaren. Je hebt nu een belgroep toegevoegd aan je belplan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Raak je er niet aan uit? Bel gerust ons supportteam op 03 303 4020.